Hey god! Someone that. took my European carry-all. The what? The black leather thing with a strap. You mean a purse. Yes, a purse. I carry a purse. Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb voor de erp kijkers, dat zijn eigenlijk de mijn kanaal, merk ik. Ik heb uh, nieuwe smaken besteld. Daarover uh, later meer. Kijk even. Uh, blijf even kijken tot het eind van de video. Dan vertel uh, ik daar meer over. Deze video gaat over Seinfeld. Een uh, bekende serie uit de jaren 90. Uh, heeft 9 seizoenen gedraaid. Ongeveer uh, 20 afleveringen per seizoen. Steeds een minuutje of 20. Uh, lekker kort. En uh, ja, ik was een heel groot fan vroeger. Ik, uh, dat was nog uit de tijd voor de oudjes, hè? video. Ik, uh, ik, ik nam ze altijd op op video. Ik had heel, heel veel banden vol uh, met saai vels naar de hand, dat DVD's. En uh, ik heb nog ooit in een, in, in een weekblad gestaan de, de actueel. Dat is uh, echt al heel lang geleden. En uh, toen had ik nog haar en krullen en zo. En uh, hebben ze een. Uh, hebben ze mij over Seinfeld geïnterviewd. En uh, omdat ik een Seinfeld-website had gemaakt. Dan hadden er zat een artikel over mensen die websites maakten over hun favoriete tv-serie. In die tijd waren er nog bijna geen websites. Dus dat was wel, een, uh, wel leuk. Uh, dus mijn vreugde was groot dat ik als nieuw Lego-fan een Seinfeld-box ontdekte is minstens al twee jaar uit, maar ik had hem nog helemaal niet, uh, nog niet gezien. Ik heb hem besteld in Italië bij uh, Amazon en uh, daar was hij 49 euro. Hij kost in Nederland tussen de 60 en de 80 euro, iets duurder. Um, gewoon bestellen in het buitenland zou ik zeggen, want het is met 6 euro voor cent kost en binnen twee dagen uh, heb je een doos in huis. Dus uh, ik zou die 20 euro mooi in je, in je zak steken. Um, ja, Seinfeld. Uh, ze hebben het appartement nagebouwd voor de, voor de liefhebbers. Die kennen het al natuurlijk. Voor de niet-Seinfeld-kenners. Uh, het speelt zich af in uh, New York. In een, uh, voornamelijk in het appartement van, uh, van Jerry Seinfeld zelf. En uh, nog wat, wat standaardplekken in New York. Een restaurantje. En, uh, het zijn eigenlijk hele, hele, hele alledaagse verhalen. Over uh, mensen in de stad en uh, waar ze zich in storen en ergeren, wat ze leuk vinden. En uh, heel kort en krachtig, en uh, het is eigenlijk een show die nergens over gaat. En dat noemen ze zelf ook, hè, de Show About Nothing. Dus uh, ik zal even kijken wat er in de doos zit. Uiteraard een Seinfeld boekje. Met, wat, met, met de persen, personages. Hè? Kramer, uh, George Costanza, Elaine, Jerry en Posboer de Newman. Die hebben ze ook een klein beetje ver weggezet, zie ik, want hij hoort er eigenlijk niet echt bij. Hij komt af hij komt regelmatig in het beeld, maar hij hoort er eigenlijk niet bij. Maar hij is wel heel erg grappig. Nou, de typische jaren 90 uh, vormgevingen, primaire kleurtjes, driehoekjes. Alle personages op. Apart nog een keer beschreven, de ontwerpen van de set, Brent, dankjewel Brent. Wacht wat Lego designers die hun best gedaan hebben, ook dank. En dan de instructie, het is een behoorlijke pil. Dus uh, ik ga er een aparte video van maken van het bouwen. Ik ga hem nu niet uh, in elkaar zetten, dit is echt een, een, een intro filmpje. Daar heb ik een, een, een stickervel zelfs voor in het appartement. Ik zie ko koelkaststickertjes, ik zie uh, schilderijtjes, grappige dingetjes, dus uh, ik zou zeggen blijf kijken. Abonneer je, druk op dat belletje, dan weet je gelijk wanneer ik die andere video-line heb gezet. Hè. Je krijgt gewoon een pop-up van YouTube en je kunt alles laten vallen en uh, even met mijn video gaan kijken. En dan uh, is de dag gewoon wat leuker en alles gaat inderdaad beter. Dus uh, doe dat gewoon. Abonneren, ik zet op de 160 abonnees inmiddels, hè. het schiet al lekker op. En uh, ik wil nog steeds voor het eind van het jaar de 1000 halen, dus, uh, dus uh, met jullie hulp komt dat helemaal goed. Ja, zoals ik zei, ik maak, ik maak een speedbeeld van het bouwen. Dat is anders wordt zo'n uh, lange saai video van vier uur lang of zo uh, Dus ik ga hem. Uh, ik ga in elkaar zetten zo, maar dat vind ik apart. Er komt een aparte video van. Um, erp. Er komt een nieuwe. Uh, er, zijn, of er is een nieuwe smaak uh, online. Orange. Een limonadeachtige, ik denk fantaachtige achtige uh, smaak. Um, ik heb hem al besteld, ik kon hem pre-orderen bij Aero, dus ik heb hem gelijk besteld. Ik heb ook de smaken besteld die jullie in de comments hebben gevraagd om van mij op, die ik wil testen. Dus die komen ook aan. Ik heb een schoonmaakset besteld voor de fles, dus er komt ook nog een Aero video aan. Dus uh, abonneren, belletje, en je mist helemaal niks. Bedankt voor het kijken en houd in de gaten voor de speedbuild van Seinfeld. Tot de volgende keer! It's so <laughs> good. Jerry? Oh, I'm sorry. <laughs>